Hi, hier Dennis weer. We hebben er lang op moeten wachten, maar eindelijk is het zover. Alle verzekeringsmaatschappijen hebben hun premies voor 2018 bekend gemaakt. En door goed te vergelijken kunt u vaak flink besparen. De polis die u op dit moment heeft, sluit u nog wel aan bij de wensen die u heeft voor komend jaar. Wij hebben daarvoor een speciale tool ontwikkeld, waar u nu heel eenvoudig uw wensen voor komend jaar opgeeft en u automatisch verzekerd bent van de beste dekking. Kijkt u mee? We komen automatisch aan bij stap 2. Bij stap 2 kunt u opgeven of u voorkomend jaar bepaalde wensen heeft. Denk aan fysiotherapie, bril of lenzen of tandzorg. Als u uw wens heeft opgegeven, zult u zien dat er bij de volgende stap, stap 3, automatisch een top 3 verschijnt met verzekeringsmaatschappijen welke het beste aansluiten bij uw wensen. In die gewenst kunt u de verzekering direct online aanvragen, maar we kunnen ook eens op de meerdere thuis ingaan de tandartsverzekering. Is die wel erg nodig? Of kunt u de tandartskosten beter voor eigen rekening nemen? Wij weten het al. Dit was de Heeren zorgtip van deze week. Tot de volgende keer.